De examen is altijd opgebouwd uh, op dezelfde manier. Je krijgt twee vragen over wereld, en dat gaat met name over globalisering, economische geografie. Twee vragen aarde, dus de fysische processen, vaak eentje uh, klimatologisch van aard, en eentje uh, die krijg, zeg maar op de uh, geologische processen, vulkanisme, dat soort dingen, niet altijd. Twee vragen over gebieden, nu is dit Zuid-Amerika voor BBO en dan zie je hier voor haven. En twee vragen over leefomgeving, waarbij er eentje gaat over Nederland, stedelijke omgeving, en eentje over was en water. En let op: wanneer, de, uh, wanneer je de vragen krijgt en beantwoordt, dat er verschillende dimensies zijn. En de geografie kent een aantal dimensies. En je verschillende redenen moet geven, dan helpt het vaak om te denken aan die verschillende dimensies. En er zijn op weg. Is een onderscheid. Je hebt de fysische dimensie. Dan gaan we over de natuurlijke kenmerken van de aarde, zonder invloed van de mens. Denk aan de geologie, weer, klimaat, bodem, leving aan water, de dieren, vulkanen en dergelijke. En je hebt de sociale geografie, dan gaat het dus wel over de mensen, de kenmerken die met mensen te maken hebben. En dan heb je de economische, Deze geld. Demografische, dus de ontwikkeling van de bevolking, politiek, en dat is een kern van bestuur, sociaal-cultureel, en dan heeft het vaak te maken met etniciteit of religie, en de historische dimensie. De historische dimensie is bijna altijd een koloniale link. En dus als we vragen naar de historische dimensie, dan gaat het bijna 100% over het koloniale verleden. Uh, de andere die je goed in de gaten moet hebben zijn de schaalniveaus. Hey, dit zijn, het is dus niet het schaalgetal van een kaart, maar uh, het in- en uitzoomen. En soms moet je naar het, uh, op een verschillend niveau gaan kijken, omdat er dan volgens een bepaald uh, aspect wel zichtbaar is of juist niet zichtbaar. Hey, dus helemaal het hoogste schaalniveau mondiaal, trappilaar, continentaal, nationaal, hey, dus dat, uh, door een land, Provinciaal, regionaal en lokaal. Dan heb je zeg maar in stad of door. Let op, één schaalniveau wijkt af, dat hangt een beetje tussen continentaal en nationaal in. Dat is pluviaal. Een rivier overstijgt de landsgrenzen, maar niet het continent, dus hangt daar een beetje tussen. Dan heb je verschillende soorten vragen. Als er staat benoem, dat is niet zo ingewikkeld, dat moet je het gewoon noemen. Maar vaak staat er iets als: we beginnen neer, geef een oorzaak-gevolgrelatie, leg uit, verklaar, beschrijf. Nou, wat moet je doen? Bij een, een beredeneervraag moet je een denkproces beschrijven. Dus je moet eigenlijk minimaal twee stappen maken of een vergelijking beschrijven met de gevolgen en conclusie. Dus er wordt wel iets van je verwacht dat je een aantal stappen kunt maken. Bij een oorzaak relatie dan moet je een als-dan redenering kunnen maken. Als er dit gebeurt, dan gebeurt er dat. We doen dat ook gewoon. Bij een leg-uitvraag is het vaak een oorzaak gevolgrelatie waar ze eigenlijk op doelen. Wanneer er wordt gevraagd naar een verklaring, probeer dan een algemene regel of verklaringprincipe, zoals je dat hebt geleerd in de les, toe te passen op deze specifieke situatie. Wanneer er staat beschrijf, in twee, drie of meer stappen, dan moet je vaak het proces beschrijven. En probeer dan het proces gestructureerd in te zetten. Lees de vraag goed door. Tussennoods lees ik twee keer of drie keer door. Kijk even eerst globaal. Okay. Waar gaat dit over? He. Probeer wat een beetje te bedenken. Wat zou de vraag kunnen zijn? He. Als je de eerste tekst gaat lezen, kijk eens goed naar de bronnen. Lees hem nog een keertje door. He. Of onderstreep de essentiële informatie, de sleutelwoorden. Waar je dan staat waar de richting van het antwoord op moet gaan gaan. En dan pas je antwoord. Zoek echt naar die sleutelwoorden. En vaak staat daar al naar het, welke richting het antwoord op moet gaan. Als er staat, he, geef een fysica oorzaak, dan wordt er he, een oorzaak van een gevoort. Dan wordt er waarschijnlijk een oorzaak gegeven en jij moet de oorzaak geven. Als er staat een ontwikkeling, dan moet er iets door de tijd heen veranderd zijn. Als er staat een bestuurlijke verandering, dan zul je het waarschijnlijk in de politieke dimensie moeten zoeken. En zo wordt het. Dus De hele vraag is goed, hè? naar hoe is die vraag opgebouwd. Dat is niet meer vragen in één. Vaak zijn er punten die geeft je al een, een, een, een, zeg maar een soort richting. Als er twee punten zijn, vaak moet je twee dingen doen. Wat voor vragen is het? Beschrijvende vraag, verklakende vraag. Welke dimensies worden gevraagd? Welk schaalniveau zit je? Moet ik een verband liggen? En dus wat moet je nu eigenlijk doen? En bekijk de bronnen. En die bronnen zijn er vaak niet voor niks. Soms ook wel. Dus beoordeel de bronnen. Hoe relevant zijn ze? Heb je ze nodig? Staat het antwoord in de bron? En soms blijkt dat de bron eigenlijk alleen maar vormend is. Nou, laat hem dan ook links liggen. Hoe ga je de vraag beantwoorden? Nou, werk in ieder geval rustig. Je hebt echt tijd genoeg. Zoek naar de verbanden. Kijk naar het aantal punten dat je nodig hebt. Hoeveel stappen moet je maken? En als je bijvoorbeeld een oorzaak gevolg gaat, zit er ook gewoon maar bij. Hè? De oorzaak en het gevolg. En zorg ervoor dat het antwoord terugslaat op de vraag. Dus nood herhaal je in je antwoord een stukje van de vraag, zodat je zeker weet ik beantwoord je in de vraag. En als laatste oefenen, oefenen, oefenen. Oefen oude examens. Vanaf 2010 kun je examens vinden die je kunt gebruiken om te oefenen. Let wel, dus tussen 2010 en 2020 ging het over zuid meer, of, sorry, over zuid Zuidoost-Azië, nu over Zuid-Amerika. Dus vragen 5 en 6. Die kun je pas gebruiken vanaf 2020. De rest is allemaal prima, bruik maar. Veel succes!